Surf Wireless, dat is Wi-Fi as a Service. Een uitstekende Wi-Fi-ervaring bij jouw instelling dankzij nieuwe access points en een perfect ingemeten Wi-Fi-netwerk, volledig beheerd door Surf. Hoe gaan we hierbij te werk en wie doet wat? Dat laten we in dit filmpje zien. Interesse in Surf Wireless? Neem dan contact op met je relatiemanager. Die maakt graag met jou een afspraak om je locatie en Wi-Fi-netwerk te bekijken. Zo kunnen we het aantal access points inschatten. Een eerste WiFi-design ontwerpen en een offerte maken. Akkoord? Dan werken we jouw WiFi-oplossing in detail uit. Die uitwerking verloopt in een aantal stappen. Eerst komt onze Surf Wireless-adviseur langs om de technische details te bespreken. Meteen ontvang je ook een aantal geconfigureerde test-access points, zodat jouw team de implementatie op kleine schaal kan testen. Alles in orde? Dan werken we een concept technisch ontwerp uit. Vervolgens maken we met jou een afspraak voor de volgende cruciale stap. De site survey. De site survey is een uitgebreide meting van jouw locatie. We onderzoeken hoeveel access points je nodig hebt en waar je die het beste kunt ophangen om storende elementen te vermijden. Zo is alles 100% afgestemd op de capaciteiten van jouw ruimtes en hun gebruik. Die inmeting vormt de basis van je nieuwe Surf Wireless netwerk. Neem dus ook voldoende tijd voor de inmeting. Zorg dat je de hele dag beschikbaar bent en dat minstens één vertegenwoordiger van je instelling onze engineers kan begeleiden. Zij moeten alle lokale, kantoren en patch- en opslagruimtes kunnen bezoeken. Onze surf Wireless adviseur komt later het concept technisch ontwerp toelichten en met jouw team aanscherpen. Is het technisch ontwerp definitief dan stelt onze surf wireless adviseur een test en acceptatieplan op. Daarna sturen we het site survey rapport op met gedetailleerde instructies voor het plaatsen van de access points. Hoe verloopt de installatie? Wij leveren kant-en-klaar geconfigureerde access points en monitoring sensoren. Jouw team hangt die op, voorziet de bekabeling en configureert de switches. De access points werken meteen en Surf start met het beheer van jouw wifi netwerk. Jouw LAN beheren we niet, maar we werken graag samen met jouw team om voor een optimale koppeling te zorgen. Als alles geïnstalleerd is, voeren we het test- en acceptatieplan uit. De laatste stap is een uitgebreide after-survey van jouw locatie. We meten opnieuw in het hele pand en controleren of de dekking overal volgens plan verloopt. Zorg opnieuw dat je hier voldoende tijd voor neemt. Op basis van onze after-survey ontvang je een uitgebreid opleverrapport dat het hele project samenvat. Voor een soepele start trainen we ook jouw eerste lijns helpdesk, zodat die vlot kan troubleshooten en gebruikers ondersteunen. En natuurlijk krijg je toegang tot onze Surf Wireless portal en rapportages. Is Surf Wireless volledig operationeel? Dan heb je er haast geen omkijken meer naar. En je medewerkers en studenten beschikken altijd en overal over een snel en betrouwbaar draadloos netwerk dat SURF continu monitort. Regelmatig maakt je service manager een afspraak om langs te komen en te bespreken of alles naar tevredenheid werkt. En heb je tussendoor nog vragen of problemen? Dan kun je 24 7 contact opnemen met de helpdesk van SURF. Interesse in SURF Wireless? Neem dan vandaag nog contact op met je relatiemanager.